I'm fine. Meldkamer Rotterdam hier, Lifeliner 2. Uh, goedemiddag. Wij vertrekken vanaf uh, Rotterdam de Heek Airport voor een uh, medisch incident. Heb u meer info voor ons over? Positief. Oh, het betreft een secundaire inzet. Uh, betreft een vrouwgevallen van een paard. Er staat een koppeling met de ambulance over. Ja, vrouwgevallen van paard, uh, secundaire inzet. Uh, wij staan een koppeling. We gaan het regelen, dankjewel. Ambulance ter plaatse bij incident. Uh, hier de Lifeliner 2. Goedemiddag. Goedemiddaglijven nee, 2 voor u, uh, vrouw, 56, van het paard afgevallen, daarna getrapt in de buik, uh, niet aanspreekbaar, mogelijk neurotrauma, heeft een bloeding in de buik, hoort ook uh, geruis van de longen, dus wij wachten u op over. Ja, wij komen die kant op uh, aanvliegtijd, ongeveer 5 minuten. Uh, hoeveel eenheden zijn er te plaatsen vanuit de ambulance ook? Uh, ik sta hier nu nog alleen en de tweede ambu is onderweg, zover ik weet over. Oké, okay, ja. Yeah. Dan zien we jullie zo meteen. Ja, begrepen, dank u. Ja, de 1211, heading 180, contact approach on Okay, no, no. 7521, heavy turn right, 190. 190 35. AC 3704, flighting 200, approach, 0, approach, 124.35. 2, 200, 3, AC 3704, -5. AC 3976, flight resident. De Lifeliner 2 vliegt boven het incident De politie in het plaats, kom eens uit voor Lifeline 2 de, de, de... Ja, um, ik zie een heel groot open zandvlak naast uh, het incident staan daar uh, enkele dieren in of kunnen wij daar landen over? Er ja, staan hier we uh, gewoon Lifeline enkele... 2 Ja, dan gaan wij daar de landing in zetten Misschien handig om het slachtoffer af te dekken gezien al het zand so. 7521 heavy, contact approach 133 133.62. 133.62. 175.21. 75. 21. 75. With you, 3rd, uh, 2000 climbers, 3... Cable mm -hmm. direct to the air of flight will Prominent flyable 390, go back to your last frequency, please. Goed dag. Hallo. Nou, er is al veel te plaatsen, zie ik. Even de halen af, hoor. Ja. Ja, ik zit er goed in bij de vrouw. Dus. Ik probeer eigenlijk al hem te sterven. dus... Uh... Oké. Okay. We gaan eens kijken. Goedendag. Hallo. Kijken. Een vrouw, zoals je al hoorden, 56, van het paardgevallen daarna een trap nagekregen. Mm -hmm. buik. Niet meer aanspreekbaar sindsdien. Uh, is al geïntubeerd. Alleen de bloeding uh, in de buik. Weet niet wat we daarmee moeten, dus vandaar ook uw komst. Uh... Ja. Ja goed. Heb wel iets van vocht aangehangen. Ja, zit uh, ringelijk taart aan. Helemaal ja, goed man. Oké. Okay. Goed, dat is de vitale waardes. Verder stabiel, alles, of... uh, Ja, alles uh, stabiel, alleen een beetje uh, lage bloeddruk, maar ja dat kan natuurlijk omdat ze waarschijnlijk ja. gewoon bloedverlies heeft. Ja precies. Goed. ik stel voor dat we de borstkast gaan openmaken en oh. uh, de klem gaan aanleggen. En uh, lijkt het mij misschien verstandig dat ze met de helikopter richting het uh, EMC gaat. Ja, als ik dat met de auto moet gaan doen, dan uh, doen we nog nog even over. Dus lijkt het ja, inderdaad dat jij hem gewoon met de helikopter uh, pakt. Ja, Komt er nog een andere... Uh... Uh, dat is denk ik de Oké. Ah. Oké. Okay. Okay. Goed, dan gaan we even een steriel werkvlak uh, klaarmaken. Kun jij mij daarbij assisteren, collega? Ja hoor. Oké. Okay. Top. Goed, dan is uh, voor de eerste collega ter plaatse vooral de taak belangrijk om te blijven beademen. Ja. En uh, te monitoren van de vitale waardes. Komt helemaal goed. goedendag, goedendag. Hola. Hey. Hey, um, even kijken, vrouwgevallen van paard, uh, trap nagekregen voor onze secundaire inzet. Um, wij gaan ons uh, werk hier doen. Uh, kun jij misschien al het EMC uh, in kennis stellen dat ze alles uh, gaan klaarzetten voor een landing van de heli? En ja, is... een traumakamer kunnen regelen. Ja, oké. Okay. Oké, okay, topje man. Oké, okay, dan gaat de ingreep bij deze beginnen mochten die vertalen waardes verslechteren of wat dan ook collega meteen doorgeven ja dan hoort u het van me Gaan we eerst even jats nou we moeten we een fiche doen voor medicatie toedienen als ze wat meer in slaap komt goed emc is op de hoogte ja topje man oké okay, medicatie is toegediend kun je zo meteen even bij de nek voelen? Of daar wat uh, slapper wordt, dan weet je tot ze echt in slaap is. Ja, ik ga vervoelen. Het zal met seconden of tien, vijftien... ...moeten. Ja, het begint inderdaad slapper te worden. Ik zie het ook op de, uh, de pack. Hartslag okay. daalt wat, dus uh, dat uh, gaat goed. Een stabiele daling? Ja. Oké, okay, dan gaat de ingreep nu beginnen. Collega's jij me de spullen wilt aangeven dan... Uh... Oké. Okay. Burstgas is open. Wat doet de uh, hartslag? Nog steeds uh, stabiel. Oké. Okay. Collega's politici kunnen jullie alvast de uh, brancar vanuit de helikopter pakken. Ja, hoor oh, okay. ik. Top. En de klem zit erop. Ja, bloeddruk uh, inmiddels stabiel. Oké, okay, top. Goed, gaan we het zo ver als even dichten. Verder top tot teen. Uh, verdenking neurotrauma, zei je? Ja, uh, pupillen reageren niet even. Rechter blijft... Uh, die reageert totaal niet rechter, heel langzaam ook goed te zien uh, aan de mond hangt ook een beetje uh, puin zeg maar oké okay. uh, misschien ook een verdenking van een uh, bloeding ja? ja het hoofd een ja. beetje uh, fast test kwam dus eigenlijk wel positief uit ja oké okay, dan hebben we dus ook nog verdenking van een uh, bloeding na trauma in het hoofd uh, is het bekend hoe ze neer is gekomen trap nog of... tegen het hoofd heeft gekregen ofzo hoe ver ik heb gehoord is ze van de paard afgevallen, hmm. met haar hoofd op de grond terecht gekomen en daarna heeft de trappenpaard naar achterrecht in, uh, in de omgeving van de buik uh, gegeven. Oké, okay, nou, dan uh, die bloeding in het hoofd moeten we dan uh, uiteraard vaststellen met een CT-scan, dan gaat ze sowieso weer ja. naar. Goed, dit lijkt me verder allemaal stabiel, dan lijkt het mij handig om dat in de heli te stoppen en richting het EMC te gaan. Ja, lijkt me een uh, strak plan. Ja, dan gaan we er wel volledig stabiliseren. Kun jij misschien wel de... Uh, we hebben natuurlijk nog de plank. Goed. Dan gaan we door middel van headblocks en op de plank uh, doen. Ja? Ja. En dan gaan we het volgende doen. Dan draaien we er op de zij van mij af. Dus richting het trapje hier. Uh, leggen we de plank erachter en leggen we er weer terug met de rug. Dus op de plank vervolgens met de spin vastmaken en de headblocks. En graag je omgedaan. Ja, dus er al. Toppie. Oké. Okay. Ja, voor iedereen duidelijk? Ja, helemaal. Oké. Okay. Dan gaan we draaien op 3. Op 6 ligt ze weer helemaal terug. Als collega van de politie naast mij hier zo die plank dan wil neerleggen voor mij. Ja, helemaal goed. Oké. 1, 2, 3. Ja, en dacht maar neer. 4, 5, 6. Helemaal top. Oké. Okay. Collega's, Ambu, als jullie mij even kunnen helpen met stabiliseren, met immobiliseren, dan gaan wij daarna richting helikopter. Yes. Oké, okay. het blok zitten zie ik en de spin zit vast. Gaan we tillen op drie? Iedereen in handvat, loop richting helikopter. Misschien is het handig als collega van de politie hier zo ook even mee wil tillen, dan kan ik uh, de helikopter uh, openen. En dan kan ik daar alles in klaarzetten dat ze naar binnen kan worden geschoven, ja? Jo. Collega ambulance neemt dan de leiding over het tellen over. Yes. Okay, heren, op 3. 1, 2, 3. Oké, dan gaan we rustig richting de helikopter. Hey, wake up. Pas hier op de hoofden. Misschien is het handig als we even achterlangs rondlopen. Ja, dat doen we ook. Yes, Over de G, staat u in het online contact over? Ja, helder Staat u in het online contact, zo te horen dus wel. Uh, even zit er vanuit de lifeline en we gaan vertrekken richting het EMC. Ja, benomen. Um, ja, dan uh, collega, dan gaan we nog even de lifepack omzetten vanaf de heli naar, uh, of vanaf die van jou naar de heli. En dan kun je je lifepack meteen meenemen. Kijk eens. We wisselen gewoon kabels om. Yes, helemaal top. Krijg jij een nieuw setje kabels voor mij. Alsjeblieft. Yes. Hey, bedankt. Wij gaan opstijgen. Yes. Pas op met de zand. En tot de volgende. Thank you. Uh, Lifeliner 2 kan niet opzijgen met iemand uh, zo dichtbij, hoor. Politie, collega, moet uh, het gebied verlaten. Politie, collega, moet het gebied verlaten, anders kunnen wij niet opzijgen. Ja, dankjewel. Doogie 4,000, uh, that's Uh... Baring 736, sliding 180, just to maintain Niner's out. 8080 MKA, Lifeline 2 We zijn onderweg, EMC met de patiënt. Leids JetBlue 370, 4, turn left heading, 120, intercept localizer. Left heading, 120, intercept the left localizer, 870, 741. 6, Ida, 120, Identify 483. there, in current at O'Hare now, wind is 110, at 10, octimator 2981. American 1908, south. American 1908, Chicago approach, descend to 5000, flighting 200, be runway 9, left. ac 3704 cross yes. duty at 4,000, Clear to the Alistair 9-hour-left right? approach. Maintain okay, okay. 210 knots or greater. 210 knots to better duty at 4,000, cleared ILS 9 left the ac 3704. Okay, 3,119, turn to left heading 180. 180, 180, 180. American 1908, descend to maintain 4,000. thousand. 8 0 go, Chicago approach. Fighting 200, Vector 9 left. 200, AC 3976. AC 3976, descend and maintain 5,000. Maintain 5,000, AC 3976. AC 3704, maintain 180 knots or greater Till Zena, Connect to tower Zena, 128.15.